Hoi, en leuk dat je kijkt. Het eerste kwartaal van 2017 zit er nog maar net op. Maar uit cijfers van EU-claim blijkt dat het aantal vertraagde en geannuleerde vluchten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016 meer dan verdubbeld is. Vooral 23 februari was een problematische dag voor het vliegverkeer. Het is vandaag donderdag 6 april. Ik ben Jasmijn en dit is het EU-claim nieuws. 2017 is gestart met slecht weer en dit heeft geresulteerd in behoorlijk wat problemen in het vliegverkeer. Van januari tot en met maart dit jaar zijn er 1685 vluchten geannuleerd en liepen 976 vluchten meer dan drie uur vertraging op. Het percentage geannuleerde vluchten is met 157% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal vertraagde vluchten steeg met 83%. Er waren negen reisdagen de afgelopen drie maanden waarbij het weer het vliegverkeer in Nederland belemmerde. 23 februari spande de kroon met 453 geannuleerde en langvertraagde vluchten. De grote hoeveelheid incidenten ontstond omdat er een strakke zuidwestenwind stond op Schiphol Airport en de beste baan voor het vliegverkeer met deze windrichting, de Kaagbaan, gesloten was vanwege gepland onderhoud. Een Fly B toestel crashte deze dag ook nog eens op de Oostbaan, waardoor deze baan ook tijdelijk buiten gebruik was. Was jouw vlucht in het eerste kwartaal van 2017 vertraagd of geannuleerd? Wellicht heb je dan recht op een vergoeding tot 600 euro per persoon. Op onze website geven wij je direct en gratis advies over jouw rechten. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.